Ontdek de Tweede Kamer. Het hart van de democratie. Neem een kijkje in de plenaire zaal. En verken de politieke processen. Het historische Binnenhof, tijdelijk in renovatie, is hier online te bekijken. Verken de architectuur en kunst. twee locaties 12 ruimtes 40 uitgelichte details heel veel te ontdekken op ontdek.tweedekamer.nl